een nieuwe financiële transactiebelasting gaan invoeren. op het moment dat je dat gaat doen en je gaat dat delen over de mensen, betekent dat een vrijheidsdividend van 1000 euro per maand voor iedereen. En daar moet je met elkaar voor steden. Omdat je na deze periode, met bizarre periode, onmolige vrijheidsbeperkingen, dan ook daadwerkelijk de echte vrijheid gaat krijgen met een vrijheidsdividend. Steun daarom, is mijn oproep ook,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 voor het basisinkomen, om het te mogen ontvangen. Dat je mens bent. Dat is de enige voorwaarde. En dat je leeft. Toch is Partij voor de Dieren een van de partijen die het basisinkomen in hun partijprogramma gaat opnemen. Dus ik ben heel benieuwd naar Lama van Gaas, motivatie om het uh, basisinkomen op te gaan nemen. Nou, Dankjewel, dat klopt, Dan We gaan het uh, opnemen in het kiesgeval. Uh, Beste mensen, sommige mensen zeggen dat het uh, tijd wordt voor een uh, basisinkomen. Maar wij zeggen, wij voor zeggen, zegt met jullie, het is al lang tijd voor een basisinkomen. Uh, misschien, uh, ik was gisteren, uh, misschien ook een aantal van jullie, was ik in de Sprookjes Wonderland. Op de Zuidas. Uh, samen met uh, XR.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 En het is dankzij mensen als Alexander de Room, die uitrekent en die gecijferd heeft, dat we basisinkomen gemakkelijk kunnen financieren. Als we alle toeslagen, als we de hele rip aan toeslagen, en controlemechanismen, afschaffen en inzetten voor basisinkomen. En of dat dan wat het precieze bedrag is, daar kunnen we over steggelen, maar dat het kan, is overduidelijk. Want een basisinkomen is niet alleen een recht, het is ook noodzakelijk, omdat een basisinkomen,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 Om een basisinkomen -e te kunnen vertegenwoordigen, te kunnen regelen, is het dan niet de plicht van die overheid om dat ook te doen? Ja. Laten we dat dan doen, want 17 november in is helemaal gelijk. In Den Haag moet het gebeuren, daar worden beslissingen genomen. Je weet op wie je moet stemmen, je weet welke partijen zijn die voor een basisinkomen -e -e zijn. U bent allemaal actievoerders, u bent allemaal medeverantwoordelijk, net als ik, net als Alexander, dat dat gaat gebeuren. Dank jullie wel. Ja, Dan hebben we nu een uh, vertegenwoordiger van het basisteam GroenLinks, Jan Adse Nicolai. Ze hebben flink gelobbyd bij GroenLinks en ook daar ziet het er naar uit dat er een behoorlijk voorstel komt in het uh, verkiezingsprogramma voor het uh, basisinkomen. Kom erbij, Jan Oké, okay, uh, dank jullie wel. Um... Ik ben blij te zijn op, dit, uh, op deze demonstratie over het onvermijdelijke basisinkomen. Het komt er namelijk aan. Het is onvermijdelijk. Um, ik spreek namens de. Ik spreek namens. Oh, echt? al Peter, dus ja. Ik spreek namens de werkgroep Basinkomen GroenLinks. Uh, stemmers en leden van GroenLinks zijn al lange tijd in meerderheid voor een basisinkomen. Deze denktank van GroenLinks is hard op weg. De belangrijkste werkgroep van GroenLinks te worden. Terecht. Basisinkomen is een belangrijk onderwerp geworden. Ook binnen de politieke partijen. Zonder twijfel krijgt het basisinkomen een plaats in ons volgende kiesprogramma. Vier jaar geleden miste voorstanders van het basisinkomen op een procentje of twee de meerderheid het is.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 Maar een gegarandeerd basisinkomen maakt deze discussies eerlijk. Dat ze niet meer plaatsvinden onder economische knechten. De filosoof Thomas Paine stelt al in 1792 dat economische bestaanszekerheid voor iedereen nodig is om een democratie te bloeien te laten brengen. En zo is het. Basisinkomen als voltooiing en voorwaarde van de democratie. Basisinkomen is een mensenrecht.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 Het is zo simpel, het is zo overzichtelijk, het is een meesterzicht. Het basisinkomen is een mensenzicht. De basis op orde, het basisinkomen is onvermijdelijk.